Als we de woning binnenlopen, dan zien we gelijk de mooie hoge kozijnen die zijn gebruikt. En loop je hier vanuit de woonkamer, de eerste slaapkamer binnen. Uh, handig als bergruimte of als babykamer. En kom je dan hier op het balkon op het zuiden kunt u heerlijk in de zon zitten en loop je zo door de andere slaapkamer in. Wat een heerlijk grote, rustige slaapkamer is aan de achterzijde. En vanuit hier loopt u ook door prachtige badkamer in, waar een lichtpad in is gezet. Een douche en een waskom. Er is dubbele begrazing aan de voor- en achterzijde, dus je kunt hier genieten van alle rust. Vanuit die slaapkamer komen we weer in de uh, woonkamer met een strakke keuken erin. Er zit een vaatwas erin, kom je over en een 5 gas van huis. En vanuit hier, vanuit de woonkamer, heb je ook nog een Frans balkon aan de voorzijde, waarbij je de Kooldebar straat inkijkt. En ook op andere dagen heerlijk van de zon kunt genieten. Bent u nou geïnteresseerd in deze woning? Bel dan gerust naar ons kantoor 020 672 7074. En zie ik u volgende week.